Oké okay boys, bedankt voor alle support op de vorige video. Echt holy shit, we hebben 54 likes op dit moment en we zitten nog niet eens aan de 200 weergaven. Echt, bedankt boys. Echt, Wow, dat that doet do me echt heel goed. In ieder geval jongens, ik kwam dus met het idee om Skeppina te doen, omdat er iemand achterliet onder mijn comments dat ik Skeppina deed. Um, daar kwam ik wel op een idee om Skeppina te doen. Boys, laat zeker even die like achter. 30 likes, zo so ze super awesome zijn. Abonneer, um, we zitten bijna op die 2800 abonnees. En uh, ja, dan uh, op naar de video. Dus wat je eigenlijk nodig hebt om skeppy te zijn is niet zoveel. Je hebt als eerste een Minecraft-server nodig met op. Daarna heb je een hond nodig. En je hebt ook natuurlijk een squeaker nodig. Eh, uh, eh, uh, vies kuthond. Eh, eh, eh, eh, vies kuthond. eh, uh, eh, kuthond. Ik zeg eerlijk, deze video is vuur. Ik sla je tanden eruit. Uhm... <middels> als je fuse wilt, haal lens terug. Nope. Ik wil niet op het internet weergegeven worden als autist, dit wordt een strijk. Ik wil even een mededeling doen naar RKD ik krijg Oké, okay, dit gaan we niet Hoe speel je Stretched? Uh, gewoon op YouTube opzoeken How to play Stretch zeker En speel ook op ik Ik ga niet meer e spelen Omdat ze de SOTW hebben um, gereset ofzo Ze hebben de map gereset en daar had ik helemaal geen zin in Om opnieuw te beginnen Dus nee, ik ga geen e spelen Lens, comeback, maar dan met goede staf En beter organiseren Love you, vlo vloedje, Casper hier Ik pijp je moeder met een flesje bier hoe was het in de kelder op school? Um, redelijk donker. No. it's my right car Bitches change and I like I ain't get money nigga that my